Kleurrijk, sociaal. Loslaten? Ja, loslaten? Loslaten is ook een mooi woord. Woehoe. De onthulling. Hey, Percy. Percy, als jij... Ik, ik, jullie staan er niet op hoor. Percy, Oh, even uit de weg, anders gaan jullie er wel op staan. Oh, oh, well. Dat is het wil. Percy, als jij deze woorden ziet, als onze nieuwe aanwinst als sneldichter. Ja. Kan je hier iets mee? Ja hoor. Ja? Zal ik jou over een paar minuten spreken? Dat is goed. Ja. ja. Dan ga Leuk. ik even, even los en dan... Uh... Ja. ja. Nee, dat is helemaal geen probleem. jou. Leuk.